Een van harte goedemiddag, Sanayong is signing in voor Kulturu TV. Zoals u op beeld ziet, dan gaan we vandaag in gesprek met Welles, de welbekende Welles van Suriname. Bekend omtrent zijn, uh, ja ik zou zeggen, filmindustrie hier in Suriname. Filmmaker, uh, zijn prank en dergelijke, helemaal in Curaçao en terug naar Suriname. Maar uh, Welles is niet alleen gespecialiseerd in het maken van film of een, uh, als acteur, maar heeft ook een Boek geschreven genaamd: Mensen die pijn hebben doen anderen pijn. Ruben Welles. We weten ook dat Welles, uh, uh, ja, ik zou zeggen de social media person is geweest van het afgelopen jaar, wanneer het gaat om drama, drama, drama. <laughs> Welles, uh, voor <laughs> dat we beginnen, oh Welles, uh, je, je hebt de andere look en uh, is het blijft die naam Welles? Ja, is een beetje rasta wel eens ervoor, maar uh, ade, ade, ade. Uh. En van waar je kapsel? Gewoon? Uh, ik stond, uh, het stond altijd op agenda om iets anders te doen met mijn haar. En uh, het was tijd, het was tijd om uh, uh, toch een paar leuke dreads te zetten. Ik weet, uh, mensen kennen me niet van voorheen, maar ik had altijd uh, kleine dredjes. En dan knip ik het, want dan, het duurt te lang voordat het uh, uh, groot wordt. Toch, lang woord althans, maar nu hebben ze tegenwoordig uh, dit soort dingen, dat je gewoon onder je haar uh, het kan laten groeien, right? terwijl het toch netjes zit. Yes. En, en men vraagt zich af, want je bent altijd zo, uh, je ja, experimenteert en creatief, is, is, is dit ook iets van de dingen die uh, de mensen zullen aantrekken of zo? Ah, uh, wat Madrids bedoel je? Uh, ik weet niet dat iedereen, iedereen is uh, entitled om te doen wat ze willen toch? Yeah. Dus, uh, iedereen zijn eigen ding. Ik vind het leuk. De mensen om me heen vinden het leuk. En yeah. dat is belangrijk. 100%, thank you voor die intro wel Om um, um, gelijk met het deurenhuis... Of nee, laten we niet gelijk met de deurenhuis vallen. Hoe gaat het met jou? Hmm. Nou, omstandigheden, goed. Ik voel me niet begrepen. je niet begrepen? Okay. Uh, straks komen we, uh, zullen we daarop uh, verder in gaan. Wel eens, uh, uh, je hebt een situatie gehad met je vrouw, we komen zo meteen daarop. En um, toen heb je Suriname verlaten naar uh, Curaçao. Zou het voorgoed zijn of ben je hier op vakantie? Nee, de bedoeling was dat ik voor een hele langere tijd weg zou zijn, omdat de situatie toen de tijd zo erg was, het was op stresslevel duizend. En je kan maar als mens zoveel mogelijk incasseren. Dus het was voor mij veel te veel drama en ik moest gewoon even uit mijn omgeving. Dus ik heb mijn zoon gepakt en toen zijn we naar Curaçao geweest. Maar op den duur begon hij mensen te missen. Hij begon zijn oma te missen, zijn tante, zijn zusters. Je moet je, je moet voorstellen, hij heeft ineens zijn moeder ziet deze moeder niet meer. Dus het, het was voor mij... Uh, niet logisch om hem om, om af te houden van zijn mensen, Omdat, je weet niet wat er in een kleine jongen zijn, zijn hoofd uh, omgaat, in zijn, zijn denken. En ik, ik, kon dat niet, uh, ik kon hem dat niet aandoen, dus ik heb hem dan teruggebracht. Dus Sindsdien ben ik hier. Ja. Oké, okay, um, en dit is een speciale vraag vanuit de, van de vader. Is, is het moeilijk om zo'n jongen te begeleiden? Ja, hij, hij heeft tot gisteren nog gevraagd naar wanneer zijn moeder wakker wordt. Zijn moeder is te lang. Zijn moeder slaapt te lang. En wat zeg je tegen zo'n kind? Het right? is, is heel moeilijk om vader, vader te zijn, last dan vader te zijn, alleen en moeder. Right? Dedelijk, deedelijk. En uh, hij mist zijn, zijn moeder en hoe zit het met jou? Hoe zit het met uh, jouw gevoel, jouw dagelijks gevoel? Uh, mis je die vrouw? Ik mis mijn vrouw elke dag, elke seconde. Um, ja, ik, ik, ik mis er gewoon, als ik naar foto's kreeg met brokken zakken, als ik, als ik naar situaties keek om me heen, toch? Als ik naar uh, bepaalde momenten keek van mijn leven waar ik succesvol is, dan denk ik, damn, dit zou ik met haar hebben gevierd, snap je? Dus er zijn toch enkele momenten waar je toch aan de blijft uh, denken en ik denk dat het een tijdje gaat blijven. Oké, okay, om verder uh, op in te gaan, uh, wel eens... Um we kennen het verhaal, maar als je de mensen even wilt uh, uitleggen wat er gaande was met je vrouw, toch? Um, um, wanneer is het ontdekt, want het gaat om, om de ziekte, kanker, wanneer is het ontdekt en hoe snel heeft het plaatsgevonden? Nou, in eerste instantie uh, hebben we elkaar ontmoet, ergens in 2018 en het was gewoon voor ons beiden de time of our life. En we hadden nooit gedacht dat iemand ziek zou zijn. Uh, we hadden zoveel plannen en uh, ik heb dit alles gedetailleerd uitgelegd in mijn boek, maar ik zal in grote lijnen uitleggen. Ergens along the way, terwijl we zoveel fun hebben terwijl we elkaar leren kennen, terwijl we echt zo smooth verliefd zijn op elkaar, heeft ze een knobbeltje ontdekt in de borst. En we zijn toen naar de radioloog geweest om een echo te maken. En toen hebben ze ons gezegd: het is een cyste. Het is een goed aardige knobbel, we hoeven ons niet druk te maken. Daarna, ze heel graag een zoontje, zo heel graag een kind. Dus toen is ze zwanger, in verwachting geraakt. En tijdens de, de, de laatste twee weken, of de laatste maand tot twee weken van, van, van de zwangerschap, heeft de gynaecoloog gemeld dat hey, die knobbel die ik hier had voorheen is groter toen hebben ze aan de bel getrokken en toen hebben ze alle testen laten doen en ineens was het kanker. Dus um, het, het, het is allemaal zo snel gegaan en um, ja, het is gewoon eigenlijk misdiagnose, misdiagnose of hoe je dat zegt. En um, toen we uiteindelijk wat eraan wilden doen, was het veel te ver. Dus uiteindelijk was het alleen maar damage control, damage control. Ervoor, ervoor zorgen dat mevrouw er uh, uh, hoe zeg je dat? Quality of life gewoon goed blijft, snap je? Dat je niet dat je een borst weghaalt en dat ja. het geen zin, toch? En als je goed kijkt, afgelopen drie jaar heeft niemand doorgehad dat ze ziek was, right? de is, is, Controle. Ja. Dus jullie hebben het vroeg ontdekt? We hebben het vroeg ontdekt, maar het was uh, ontdekt in uh, zekere mate dat het een gezond ding was. Het was, ja. het was hoeveel was niet druk? ja. Dus toen we uiteindelijk erachter kwamen dat het echt kwaadaardig was, was de damage already done, het was al verspreid. En yes. hoe snel is het proces geweest tussen uh, toen, jullie het weer hebben op, toen jullie hebben opgemerkt dat het kwaadaardig werd? Was dat snel en uh, wat heeft gemaakt dat jullie dat hebben ontdekt? Mm, toen, toen, uh, toen we uiteindelijk erachter zijn gekomen dat het um, kwaadaardig was, was het reeds uit haar borst richting de lymfeklieren. En van wat ik nu weet van uh, kanker, hoe het werkt, is als het in je lymfeklieren is vanuit je borst, gaat het of naar je longen of naar je hersenen. En we waren op dat moment, dus toen de tijd, waren we niet goed geïnformeerd wat er allemaal uh, met haar lichaam aan de hand was. Dus wij dachten het is alleen hier, maar het was uiteindelijk veel verder verspreid. En omdat ze in verwachting was, uh, heeft ze die stap niet genomen om toen de tijd geen moe te doen. Met, met haar baby in de uh, in in buik, dus met onze zoon in de buik. En uh, de pressure om erheen was zo groot, omdat vriendinnen van haar gewoon achter elkaar doodgingen van chemo. Dus zij werd ook bang. Uh, ik denk de hele familie was bang. Right? Dus uiteindelijk heeft ze zelf gekozen. En natuurlijk sta ik als man achter de achter keuze. Om gewoon op de natuurlijke manier het te gaan willen doen en daar zijn we om en bij twee jaar bezig geweest, twee jaar. Mm. Ja. En um, er, je, er is een discussie, er was een discussie gaande van ja, uh, wel uh, speelt uh, Natuurgenezer uh, en dergelijke, we kennen die drama op social media. Als je de tijd terug kon draaien, zou je dat anders hebben aangepakt? Uh, ja, ik zou bepaalde dingen anders hebben aangepakt. Als ik nu terug kon, kon draaien en we, toen Oh, hadden gehoord gehoord, het is een goed aardige knobbel, hadden we het één lang gelijk weggehaald. Right? Want dat is eigenlijk het beginstadium. Als ik terug mag gaan naar het moment dat we erachter zijn gekomen dat het is uitgezaaid, zou ik echt uh, met de knowledge die ik nu heb, zou ik echt gelijk met er gaan naar Colombia of, of, of Nederland om te kijken hey, waar is die, is die kanker? Is het al in de hersenen? Is het in de longen? Door right? een goede, goede beeldvorming hebben. Dus dat zou ik doen. En uh, als ik terug mocht gaan naar het moment als we moesten kiezen om te opereren, zou ik uh, niet opereren. Ik zou, uh, we zouden naar Nederland gaan om te bestralen. Want ze kwam in aanmerking voor een bestraling. Ze hoefde niet te opereren. Dat hebben ze ons in Nederland gezegd. Maar helaas hadden we het al gedaan. En als je in een tumor snijdt, dan ga je het verspre verspreiden. Dus ik denk dat dat ook deels... Um, heeft gemaakt dat die tumoren echt helemaal in de hersenen zitten. Omdat we ook geen goede beeldvorming hadden om te kijken, hé hey, Vaka, hoe zit het daar? Welis, um, we praten eigenlijk al over dat boek. Ja toch, wat er allemaal eigenlijk in dat boek plaatsvindt. Maar uh, wat heeft je gedreven om een boek te schrijven? Oh, als eerst wat me heeft gedreven om een boek te schrijven, weet je, wat vele mensen niet weten is dat ik heb ineens mijn gezin kwijt. Hè. Ik had nooit gedacht dat ik hier zou zitten om te praten over dit soort dingen, right? We hadden heel wat andere plannen, we hadden heel wat goals en ik zat op een gegeven moment alleen in mijn huis, zonder mijn kinderen, right, zonder mijn vrouw en oh... Iedereen heeft het zo'n beetje gevolgd online. Ik ben publiekelijk uh, vernederd, beschuldigd van, uh, laten we het gewoon zeggen van Sande. Mensen hebben aangegeven dat het mijn schuld is dat mevrouw er niet meer is. En dat is een hele kwalijke zaak, toch? Als we echt kijken naar de feiten. En het was voor mij belangrijk. De enige persoon die voor mij kon opnemen is mijn vrouw en natuurlijk de indirecte vrienden van de die daar waren met mevrouw en ik. Maar aangezien mevrouw er niet is, dan ben ik, ben ik genoodzaakt om mijn naam te zuiveren. Want wat mensen niet weten is dat we in een kleine gemeenschap uh, leven waar je het moet hebben van wat we hier hebben. En als de massa geen juiste beeld heeft van wat er precies aan de hand is, gaan ze blijven denken dat ik iets heb gedaan dat ik nooit heb gedaan, right? En um, dat was voor mij de trigger om te zeggen, weet je, ik kon een film schrijven, ik kon een documentaire maken, maar voor mij was op dat moment alles neerpinnen in een boek was voor mij het snelst en voordelig en natuurlijk effectief. Want een boek is voor altijd, right? Oké, okay, een boek is voor altijd. En um, um, om je naam te zuiveren, uh, hoor ik. Uh, dit draait allemaal omtrent ook de familiedrama, maar in dat boek gaat het niet alleen maar om die drama. Hey, uh, wat zit er nog meer in dat boek? Dus we moeten even kijken naar hoe alles is gegaan. Uh, de bedoeling van mijn boek is oorspronkelijk één, het verhaal vertellen aan mijn kinderen. Toe, wat er precies is gebeurd, want vaak genoeg leven we met uh, notakatori was liwassanvaardé, right, waardoor we nooit erover hoeven praten, waardoor we nooit eruit leren. Dus ik wou niet dat mijn kinderen gewoon rond groot worden of ouder worden en zich afvragen wat is er precies met mijn moeder gebeurd. En de enige persoon die het echt goed zou kunnen uitleggen met gedetailleerd met foto's, dat ben ik. Want ik was 24-7 met mijn vrouw. Yeah. Right? En het was voor mij belangrijk om dat vast te leggen. En um, Wat was je vraag, Ja, yeah, dus... Um, waarover gaat dat boek nog meer? Dus dat boek gaat eigenlijk over het traject dat mevrouw heeft moeten doorstaan zodat ze, totdat ze er niet meer is. En dat zijn gewoon echt medische uh, fouten to, die gemaakt zijn dat mevrouw er vandaag niet is. En ik vind het een hele kwalijke zaak dat... Kijk hoe lang mijn boek al uit is. Geen enkele instantie heeft mij geïnterviewd om te vragen van elkaar... Uh, hoe zit het daarmee? Kunnen we even gaan checken? Want we zijn nu bijna een jaar verder en er zijn nog steeds mensen die MRI's gaan maken. Voor ons was het al moeilijk, want soms dekt de, de, de, de verzekering die MRI niet. Dus je moet geld gaan zoeken. En wie, wie heeft tegenwoordig 4000, 5000 SRD liggen gewoon om een foto te gaan maken, MRI te gaan maken? Right? Dus mensen moeten, moeten ook begrijpen dat er mensen zijn die gewoon geen geld hebben om een MRI te maken en dan gaan ze er het lenen om uiteindelijk een resultaat te krijgen dat niet op de waarheid berust, right? En dat, en dat is eigenlijk de essentie van mijn boek, right? Ik heb geprobeerd om het subtiel in mijn boek te zetten en wie schrijft een boek zonder sensatie, zonder ja. leuke dingen, ja. het is saai, right, right, right Je gaat geen boek lezen, niemand leest een, een, een, een, een officiële tijdschrift Je leest iets dat entertainend is en along the way tussendoor heb je dan uh, uh, uh, uh, uh, waarover het ingelaat, een boodschap en dat is precies wat ik heb gedaan right? Maar ik heb, we zijn nu al bijna een maand verder sinds mijn boek is uitgekomen en ik merk dat uh, de samenleving het nog niet door heeft dus ik ben, net als we, we zijn praten nu ik ben vandaag, vanmorgen begonnen om echt te praten over het topic waarover het gesproken moet worden en dat is dat uh, er iets misgaat met onze MRI en Suriname. En het is niet rocket science. Ik, ik denk dat we mensen moeten niet naar me kijken en denken wat lult deze man weer. Right? In plaats van dat we kijken van hey, heeft hij wel gelijk. Laten we even kijken als hij gelijk heeft. Hoe kunnen we het oplossen. Want we waren eens de best van de kriebier. En het is niet... Het is geen rocket science om iemand te laten halen uit Nederland om onze mensen hier te trainen om te zeggen hey dit is nu de latest technologie. Deze knop en deze knoppen doen en dit is wat we doen. Want ze hebben ons uitgelegd dat het echt gewoon in de settings is om... Yo, yo, yo, yo. Is net als, hoe moet ik het uitleggen? Wanneer je een camera koopt, right? Dan kan je het op auto zetten en het maakt zelf een foto. Right? Maar je kan ook manual instellen, zodat die foto beter komt. Right. Precies zo is die MRI. Je kan het op auto zetten. En dat is wat ze nu doen. Ze drukken een preset. Waardoor die dingen worden gemaakt. Maar je kan het ook op manual die dingen aanpassen. Zodat je beter beeldvorming hebt. Om echt geen enkel tumor te missen. En dat is precies wat we, wat we doen. En mensen kunnen zich misschien afvragen. Ja, heb je niet gesproken met de instantie? Ik heb, toen het gaande was, heb ik echt gehuild en ik heb ze uitgelegd, ik heb gezegd, mevrouw moet nu een MRI maken, please, regel die setting, please, luister, please, ik, het is gewoon, er wordt gewoon naar je geluisterd en hun gaan ervan uit dat wat ze doen goed is. Maar het resultaat is er en vandaag de dag is mijn vrouw er niet meer. En als we, even off topic, we hebben gezien dat de president is ook voor een check-up gegaan naar het buitenland. Uh, uh, geeft al een beeld van hey, die, die equipment hebben we niet hier. Snap je? Um, u hebt ook iets meegemaakt waarbij u uw vrouw hebt verloren. Uh, is het de bedoeling dat u dat boek gaat overhandigen aan... Uh, Ministerie van Volksgezondheid of something like that. Het, het zit in de planning. In de planning. Uh, maar natuurlijk, ze moeten openstaan om mee in te willen accepteren. Want ik denk dat, dat, dat ze het misschien uh, ervaren als hey, het is een schande voor ons. Maar ik denk niet dat we het moeten ervaren als een schande. Ik denk dat we gewoon moeten erkennen dat we, dat we een beetje achter zijn gebleven en dat we gewoon het gewoon moeten oplossen. Het right. is geen rocket science om, om iemand te laten halen om te zeggen hey, wijs ons wat je daar doet. Right? En dan doen we het hier. Dan weten we, als iemand met een hersentumor komt weten we deze settings moeten we aanpassen want we willen niets missen. Het niet, is geen rocket science. En om in te gaan op dat van de president, ik heb het ook gehoord, ik, ik weet niet, ik was niet daar. Maar het zijn inderdaad cases like that, mensen die geld hebben, die het wel kunnen permitteren, die gewoon de eerste en de beste vlucht nemen naar Nederland, omdat ze daar gaan echt dagelijks up-to-date zijn. Right? De, de, de mensen die achter het apparaat zitten zijn zo, zijn zo uh, gericht op, hey, ik wil elke dag een betere versie zijn van mezelf, dat ze gewoon zelf uh, op zoek gaan naar, naar, naar wat zijn de latest dingen van mijn collega's. Dus ik denk dat, dat, dat, uh, dat we echt gewoon... Oh, dit serieus moeten nemen. Ik denk dat het een heel serieuze zaak is. Want kijk, misschien ben je nu aan het kijken thuis en je denkt van, ah, het staat niet voor mijn deur, dus wat maakt het uit? Ik ga morgen toch naar, naar Club Next en ik doe mijn ding. Maar je weet niet als morgen overmorgen, jullie niet hoe het eruit ziet en wanneer. En, en wat mensen vergeten, wij waren echt aan het feesten, we hadden de time of our life, we waren in de bloei van ons huwelijk. En het is gewoon plotseling gebeurd. En wanneer het gebeurt heb je geen tijd meer om uit te vissen wat je moet doen. Het is gewoon fast forward van je moet nu komen. Je moet nu chemo, je moet gewoon dat, je moet gewoon scan doen. Je hebt geen tijd meer om onderzoeken te doen. Dus als wij nu gewoon met, met, met de gezamenlijk met de, met de samenleving ervoor kunnen zorgen dat we echt erop staan dat er echt een verbetering komt. Vooral aan die apparaten. Dan hebben we heel veel mensen geholpen. Het is echt geen rocket science. We hoeven geen nieuwe MRI's te gaan maken. We moeten gewoon iemand naar hier halen die ons weet hoe we met die settings moeten werken. En dat moeten we gewoon erkennen. Dus ik hoop echt dat de tuchtcommissie, de mensen die, die, die, uh, die kijken, die, die belast zijn met het apparatuur, dat jullie echt gewoon gaan kijken. Jullie moeten niet naar me kijken en boos worden. I'm just doing my thing. Wie moet eigenlijk boos worden? Ik heb mijn vrouw verloren. Just a messenger. Ja toch, ik heb mijn vrouw, vrouw verloren. Wie moet boos worden? Ik ben niet boos op ze, maar ik zeg gewoon, we moeten. Oplossing zoeken zodat we het oplossen. Want, want, want er zijn nog steeds mensen die MRS gaan maken nu, denken er is niks. En wanneer het uiteindelijk uh, erachter komt, right, dan is het te laat. Wel eens, <coughs> voel je je schuldig? We hebben gezien in de afgelopen periode, dat breng ik blijf een beetje op dat van die social media drama toch, dat uh, mensen je de schuld geven van uh, ja, um, het is wel eens heeft gemaakt dat ik mijn zus niet meer heb, met name de, de familie, van wel eens toch. Uh, ja, uh, aan jou nu de vraag, hoe was de band tussen Cheryl en de familie nadat ze getrouwd was? En uh, hoe ga je om met de situatie dat ze je, ja, dat mij je? Hoe moet je goed kiezen? Um, de band tussen Cheryl en haar familie was uh, wat ik me heb laten vertellen, want ik was er niet daar, ik was niet daar. Ik ben, het was, het was altijd, ze waren altijd daar voor haar, toch? Uh, Cheryl kon altijd op ze rekenen. Maar ergens was er toch een, een, een, een, een jaloezie tussen ze. Ja. Tussen, tussen die zusters. Toch? Met name een van die, die zusters die op TikTok is. En Sheryl had altijd een beef met ze. En ik vroeg er ook altijd, waar, waarom maken jullie ruzie? En Sheryl, eh, laat, laat me gaan naar een moment. Cheryl was zwanger van William. En ik was bezig met mijn opnames van mijn film. En Sherry begon te huilen en ik vroeg waarom huil je? Zo ze zei ze, ja mijn zusje, je zeggen, daarom maak je kinderen met verschillende mannen. Ik zeg, ik zeg hoe praten jullie zo met elkaar? En dan was ze echt aan het, ik zeg, wat is er met jullie? Ze zei, ja mijn zusje, mijn zusje is altijd jaloers geweest op me, maar zo zijn we. Ik zeg, dat, is, dat, dat, dat kan niet, dat hoort niet, dat zeggen jullie tegen elkaar. En zo zijn er veel meer momenten geweest waar het duidelijk is dat, dat, dat ze lelijke dingen zeggen tegen elkaar en over vijf minuten doen ze alsof er niks aan de hand is. En dat was eigenlijk tussen de zusters, maar het is ergens along the way overgewaaid naar mij. Yeah. Right? En, en, en, en. Ja, dus om antwoord te geven op je vraag, het was een love-hate relationship tussen die twee en ik ben gewoon ertussen gekomen. Ja. En je schuld? Um, Hoe ga je daarmee om? De schuld geven. Men geeft mij de schuld dat ik um, uh, ervoor heb gezorgd dat mijn vrouw er niet meer is. En dat heb ik sowieso weer gesproken in mijn boek, met details, right, waardoor je het begrijpt. En als iedereen de tijd heeft genomen om mijn boek te lezen, dan begrijp niet, dat het nooit mijn schuld zijn, uh, kon zijn geweest. Omdat vanaf het begin hebben de artsen gezegd, het is niks. Right? En uiteindelijk, wanneer je ontdekt dat er kanker is, is dat verspreid naar de longen en de dingen. Dus het, is, dus het kan nooit mijn schuld zijn geweest. Ik kan iemand geen kanker geven. Right? Kanker, dat betekent iedereen die in het ziekenhuis heeft, iemand heeft een, heeft een persoon kanker gegeven, het slaat op niks. Right? Dus het kan nooit mijn schuld zijn geweest. Dus laten we dat even voorop stellen. En als het al uitgezaaid is naar de long of de hersenen, in dit geval weten we het is naar de hersenen gegaan, right? is het enige wat je kan doen, damage control. Right? Ik heb er niet geopereerd. Right? Dus waarom is het mijn schuld? Ja, nee. Duidelijk. Uh, wel eens, als we... Als we uh, verder gaan, ik heb een vraag hier. Um, wanneer men praat over een historie, hoe tumang, toemang, tuma en de man je jonge crew de man is en dan moet je altijd iemand hebben die objectief is. Toch? Maar man ik om te zeggen van hé, maar samsa, omdat men altijd ervan uitgaat van als je gaat vragen aan de persoon A, a, a, a en B hebben ruzie Als je A vraagt, gaat A praten in voordeel van zichzelf. En B ook. Dus je moet iemand objectief hebben. in jullie relatie, wie was objectief? Je kan gaan en zeggen van luister, hé, vaak zijn je in een relatie. Er, er, is, er is één persoon die, die, die dat zou kunnen doen. Dat is Winston Echtel. Hij is echt een goede vriend geweest van, uh, van Cheryl. Hij, hij zou gewoon... Uh, if me fout, I might me fout. Snap je? Hij heeft nooit partij getrokken. Maar hij was er wel voor Sheryl. En je zegt een goede vriend. Kan je dat een beetje uh, nader informeren? Nou, ik heb het ook in mijn boek geschreven. Maar ik zal het in grote lijnen vertellen. Um, Winston was, is een van de beste, beste echte vrienden geweest van Sheryl. En dan zeg ik niet gewoon zang collega's. Want je hebt zang collega's en je hebt vrienden. Hij was zang collega en a friend. een vriend. Warme vriend is toen Sheryl hem het hardst nodig had de Laatste maanden van hun leven, zo, toen ze de GMO deden. was hij er alleen? De rest was zoek. En, en laten we, ik heb het altijd gezegd: laten we eerder zeggen, Kudat, you All right? And you you je apwan chinsa. En je chinsa ziki, maar je loopt Amasravat chinsa. Ga je zusje toch in de steek laten? Precies, en precies dat is gebeurd. En hij is de enige die er niet in de steek heeft gelaten. Wins, je loopt me. Je gaat je mensen, je, je, je zus of je, of je vrienden niet in de steek laten. En right? dat is precies wat er is gebeurd. Het zou niet zo uitmaken, wiens mine taknanga, mi mi meneer chinsa en Masra niet zo, zo erg zijn, dan mevrouw vrouw of mijn zusje in de steek laten. Alleen omdat ik Loba Masra was. En dat is precies wat, heeft gedaan, wat, wat men heeft gedaan. En Wins was de enige die gewoon neutraal stond en hij is gewoon daar gebleven. Hij heeft me samengeholpen om Sheryl gewoon echt te beginnen begeleiden. Ziekenhuis in, ziekenhuis uit. En hoe heeft je familie hierop gereageerd? Uh, want ja, je familie is altijd ook een beetje achter de schermen gebleven. Nou well, weet je, uh, toen ik uiteindelijk door had dat ik al die tijd me heb gefocust op Cheryl en de schoonfamilie, uh, uh, besefte ik op een gegeven moment, aan het einde toen Cheryl met de, de brandkaart richting het mortuarium ging, besefte ik toen dat hey, ik heb al die tijd mijn eigen familie heb right? Uh, ik was zo bezig intens om, om ervoor te zorgen dat mijn vrouw in leven bleef, dat ik helemaal vergeten dat ik broertjes en zusjes en nichten heb. Right? And, and, and, and, uh, gelukkig zijn ze er voor me. Right? Dus ik ben niet alleen. Maar toen de tijd drong niet op me door dat ik ook zelf familie had. Nee, dat is die. Ze zeggen familie blijven, familie keven. Um, Um, hoe zit het met uh, je, band, uh, je band tussen, uh, hoe is die band tussen Jij en Siska en uh, Jij en, hoe heet die andere heer die zingt ook alweer, wacht even, uh, meneer, uh, hij is ook, uh, Muntslag, ja, want er, er was ook een soort van drama, hebben jullie dat uh, inmiddels uitgesproken? Nee, nee, ik, ik denk dat we bepaalde dingen moeten scheiden. En ik ben op een punt in mijn leven waar ik uh, geen nieuwe vrienden hoef, als het niet moet. En ik ben op een punt in mijn leven waar ik gewoon niemand zomaar een friend meer noemt. Right? Want een friend voor mij betekent echt daar zijn voor je. Right? No matter what. En uh, dat waren ze niet, voor serieus. En als je dat niet voor mijn vrouw bent geweest, kan ik je onmogelijk een friend noemen. Right? En ik heb me misnoegen al privé en in mijn boek uit naar deze mensen en ze weten hoe ik over ze denk right? en ik wens ze gewoon verder een heel fijn leven maar voor mij zijn ze geen friends geweest voor Cheryl, ze zijn gewoon collega's geweest die af en toe daar waren wanneer ze moet zingen right? want een friend laat aan de friend niet in de steek en dat hebben ze echt duidelijk gedaan dus je kan jezelf geen friend noemen Duidelijk. Je boek, waar is hij te koop? Is hij al in Casco? Is hij online? Is hij al in het buitenland? Dat is Mango viral. Ja, ja, ja. Uh, ik heb bewust uh, controle genomen over mijn boek. Ik heb hem bewust niet uh, ergens laten liggen waar je het kan gaan kopen. Ik wil controle hebben over alles wat ik doe in mijn leven. Want um, het is zo makkelijk voor mensen om me heen om. Uh, gewoon in een, in een situatie te zetten waar ik weer mezelf moet gaan verdedigen. Ik geef maar een simpel voorbeeld. Mijn boek komt uit en iemand die ik heb uh, vertrouwd met een private link heeft mijn uitgelekte boek online gezet. Eentje die nog uh, in dref vormt. Met alle foto's, met everything, heeft het gewoon online gezet. Nogal een beetje met een fake profile met mijn naam. Om je alleen door aan te geven hoe diep er mensen om me heen zijn die gewoon voor willen zorgen dat ik in een kwaad licht uh, constant kom. Right? Right? Er, is, er is tot nu toe niets dat ik heb gedaan dat niet voor drama heeft gezorgd. Mijn eerste film drama, mijn tweede film drama. En mijn, mijn, mijn derde project, een boek, is er ook drama. Right? En ik leer gewoon de ruit dat ik gewoon niemand kan vertrouwen. Ik kan alleen één persoon vertrouwen, dat is mijn zoon. Maar er is niemand anders die ik echt zo goed kan vertrouwen op dit moment, dan alleen mijn zoon en mijn vrouw. En mijn vrouw is er niet meer. Right? Unconditional love is echt iets dat je niet zomaar kan vinden. Je moet het opbouwen. Dus om terug te komen op mijn boek, mijn boek kan je kopen op natuurtje.nl. Right? Of er zijn linkjes op mijn Facebook. Ja, maar het makkelijkste is natuurtje.nl, daar kan je kopen. En dan kan je de, de, de digitale versie kopen of de printversie. Ik heb geen boeken van tevoren gedrukt. Dus je gaat het op, alleen op bestelling. Wanneer je, wanneer je hebt besteld, dan geven we het door aan die drukker. En die drukker be, uh, drukt het en stuurt het dan naar jou, naar je adres. Uh, duidelijk. Uh, je zoontje, is -ie, maakt hij het nu veel beter dan toen hij was in Curaçao? Ja, ja, ja hij is happy, hij is happy. want hij, hij miste zijn zusters. Right? Hij is nu, ik heb, uh, ik heb ervoor gezorgd, weet je wat het is om een om, om, om band te houden? Da? Uh, uh, dat in principe beschuldiging, al die dingen, nooit is het recht getrokken, maar je moet gewoon de bigger one blijven zijn voor je zoon. En ik ga dat altijd blijven doen. Ik heb altijd gezegd, kinderen mogen niet tussen onze fitty komen. En William is happy tussen zijn oma en zijn zusters en zijn tantes. Ze zijn gelukkig heel, heel goed met hem. Right? Anders zou hij zelf niet gaan. Ik ken mijn zoon. Dus hij is altijd blij om naar zijn oma te gaan en om tussen zijn zusters te zijn. Dus gedurende de, de, de week, het right? weekend, is hij af en toe bij mij. Tussendoor als hij me belt, kan ik hem halen. Maar ik, ik wil dat hij niet vervreemd van zijn zusters. Ja, toch? En zijn tantes. Het is, het is al niet fijn dat hij zijn moeder niet ziet. Toch? Ik wil dat niet. En uh, is het de bedoeling dat je terug gaat? Ik ben, ik ben all over the place. Ik, ik ben ja. bezig... Uh, laat me zo zeggen, ik, ik, ik ben een... een ja. ja, ik kom en ik ga. Ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik hou ook mijn kring. Uh, heel, heel klein, mijn vriendenkring hou ik heel klein. Dus Er zijn enkele mensen die weten wanneer ik wegga en wanneer ik hier ben. Maar, in aan handen kan iemand maar altijd apple, yes. welles, um, me altijd appen en dan kijk je waar ik ben van de wereld. Uh, wel eens, je hebt wat meegemaakt. De samenleving, want je hebt een fanbase. Hou je rekening met je fanbase, toch? Want uh, we kennen wel eens als Masa Eprank, Masa -e film. En er zijn mensen die wachten op een film. Hou je rekening met die mensen. Ik, ik hou rekening met ze, en als ze echt mijn fans zijn, dan begrepen ze dat ik bepaalde dingen eerst moet afsluiten. En voor mij was het belangrijk dat mijn vrouw's verhaal verteld moest worden. Hoe lang kan het nog duren voordat je het afsluit? Ik ben nu aan het, af, aan het afronden met mijn boek. Right? Uh, maar natuurlijk, ga, mijn boek is een boek. Je kan niet een boek gewoon schrijven en zeggen het gaat ze eigen liever leren. Je moet het af en toe promoten, dus af en toe ga ik wel praten over mijn boek. Maar ik wil weer beginnen met mijn films, want dat is eigenlijk mijn ding. Maar ik, het was de bedoeling dat het verhaal van me vooral verteld moet worden, want er is geen foto gemaakt right? en het moet gewoon verteld worden. Nee, uh, Duidelijk, uh, hoe ga je om met, uh, met uh, ja, de kritiek overal? Um als je ergens aankomt, in een supermarkt, uh, hoe reageert men? Heb je ook mensen die zeggen, ik zie van Tom's op ik maar ook mensen van, hé wel eens, cool zo, weet je? Dus negatief, positief bekeken. Nou, dus ik heb tot nu toe alleen maar, uh, als, ik, als ik op straat ben, is het alleen maar love. Ik heb, ik heb of laat maar zeggen, niemand durft om, om, om bij mij te komen, te zeggen, hé, hey, minuut lovijde, ik takro ofzo. Nou, iedereen die tot nu toe, die ik tot nu toe heb gezien, die mij ontmoet, geef me een brasa en geeft me die van je, je kleuring. Als we online kijken, dan zijn de meningen verschillend. Want iedereen kan online, achter een key, keyboard, met een fake profile zeggen wat ze willen, right? Dus dat, dat, dat zijn, de, en ik heb gemerkt dat het een bepaalde groep is, die, die, die dat soort dingen doet. En ik ben vandaag begonnen om ze te blokken. Omdat ik vind van, ik wil mijn energie en mijn, mijn niveau niet meer verlagen om om te gaan verdedigen. If je you niet know, begrijpt aan mensen zo je boeken, dan wil je het niet begrijpen. En ik vind van dom zijn, is een keuze. En als je dom wil zijn, dan ga ik je gewoon blokken van mijn page. En dan zie je mijn page niet, dan hindert je ook niet meer. Dan kan je gewoon je eigen lieve leden, dan kijkt naar andere mensen. Maar dan hoef je niet te kijken naar wat ik post. Dus ik ben vandaag, as we speak, begonnen om uh, bepaalde mensen te blokken. Dus ik loer ze. Right? Ik schreef, en wanneer je hebt gecomment en ik merk dat je een domme comment is, blok ik je, je ziet hem opeens nooit meer. Dus liever als je een domme koming gaat zetten, zet het niet, want ik loer je, ik ga je blokken. En hoe gaat hoe het, hoe in je huidige relatie? Want uh, vrouwen blijven vrouwen. Toch? En uh, een vrouw kan wel uh, respect hebben sowieso voor je vorige relatie. Maar wanneer komt er dan ook een einde dat je, of is het zo dat je hem gescheiden houdt? Toch? Dus je praat niet over Cheryl thuis of soms komt hij nog wel ter sprake. Het, het, het mooie ervan is, hè, is dat um, ik uh, een, een, nu een vriendin heb en uh, we, we, we matchen op een bepaald level dat, dat, dat het ons niet hindert. Het hinderde niet dat ik ze begreep waardoor ik het zo gek zijn dat ik uh, uh, vandaag of morgen gewoon ineens stop om te praten over de situatie. Ze heeft me komen aantreffen terwijl ik een boek schrijf. dus ze weet ik ga promotie doen, ze weet dat ik erover ga praten. Right? En uh, het is eigenlijk een, een, een, een, een, een hele um, rare opmerking als iemand dat zegt om te zeggen, hey fuck, uh, geen geenkevrouw gaat met je willen zijn omdat dit, omdat dat. Laat maar eerlijk zeggen, liefde heeft niks te maken met je verleden. Right? Als je iemand echt van je houdt of iemand echt, echt met je wil uh, beginnen, iets met je beginnen, zal niks die persoon hinderen. Het zal aan die persoon hinderen als je bijvoorbeeld... Stel, geef maar een voorbeeld, stel ik was thuis en ik praat de hele tijd over Sheryl en alles is Sheryl, oh maar Sheryl zou het beter doen, dat, dat is, dat gaat niet. Right? En dat gebeurt ook niet, dat is niet wat ik doe. Right? Het is niet dat ik de hele tijd bezig ben met Sheryl, Sheryl dit. Wanneer het serieus is, wanneer we praten over dit soort dingen, dan praat ik wel over dat like, hé, hey, dit is wat ze heeft meegemaakt. Want het is triest wat er is gebeurd. We moeten niet gewoon doen alsof het niks is, het is gewoon echt triest. Right? Dus om terug te komen, uh, nee, ze heeft geen last ervan. We hebben nog twee vragen voor jou wel uh, komt, komt er een film over, over dat boek of een, of een tv-serie, something like that? En uh, uh, uh, uh, uh, misschien hebben we die zuster zelfs in die film, want je bent in staat alles te doen. De, de, vraag, de vraag is groot en ik zit echt te overwegen. Maar net als wat ik zeg... Uh, als je sponsor krijgt? Nee, ik wil niet meer werken met sponsors, want sponsors... Weet je wat ik heb geleerd de afgelopen tijden? Je bent vandaag hier en iedereen wil met je werken. Daar heb ik het over sponsors, everything. Maar op het moment dat je uh, uh, in een probleem zit, dan laten ze je, je vallen als een blok. En dat heb ik nu ervaren. Ja? En, het, kijk, en als, als het correct was... Als, als ze maar laten vallen omdat werkelijk Medusa, wat daar staat, dat is het iets anders. Maar ik heb niets gedaan, right? En ze hebben me zo'n blok laten vallen. Dus ik ben niet meer van plan om achter een sponsor te rennen. En, en dat geeft mij nu ook meer de power om mijn eigen ding te doen. Daarom heb ik gezegd, ik wil mijn eigen ding doen. Ik wil mijn eigen streaming website, ik wil mijn eigen films maken. Ik wil, ik wil onafhankelijk zijn van sponsoren. Als ik iets niet kan maken omdat Amonino Doro eten, dan zorg ik ervoor dat dat geld er is. Dan ga ik mijn ding maken, maar ik wil niet meer afhankelijk zijn van sponsor. Ik vind van dat je als sponsor wel loyaal moet blijven en dat je gewoon objectief moet blijven en gewoon echt onderzoeken voordat je iemand zegt van hé, hey, ik wil niet met je werken. Ja. En ik heb geen behoefte meer om te werken met sponsor. Ja, duidelijk. Wat kunnen we nog verwachten van wel uh, dit jaar? Mm, ik denk dat ik nog bezig ga zijn met mijn boek, maar, de, maar op een higher level, daar heb ik het over Europa. Toch? Ik, ik, ik, ik vind het jammer om dit te zeggen, maar ik denk dat in Europa is, is het is lifestyle en, en, en, en begrip, toch, en, en, en de manier, de cultuur is anders. Uh, daar stellen ze vragen en ze gaan je echt onderboot uitleggen waarom ze iets wel willen en niet willen. En dat is het level waar ik naartoe wil gaan. En ik denk voor any person als je wil groeien zou je echt moeten kijken naar waar is het voor jou beter, right? Dus om antwoord te geven op je vraag, ik denk dat ik richting Europa, in Amerika, uh, dat soort dingen, uh, dat soort landen wil ik uh, mijn content maken en een en, en andere fanbase, want um, ik, denk, ik denk, als ik ook mijn fanbase wil scholen, moet ik ook niet op een level blijven, right? En yeah. uh, wat wil je you nog know, bereiken in je leven? Wat is aamorehisa ni je bereik in juli? je sa miwa is sowieso gezondheid en dat mijn zoon happy is alles, uh, kreikha, uh, van, hat, right? en dat mijn zoon alles krijgt wat hij moet krijgen die hij van zijn moeder niet heeft gehad. Er zijn bepaalde afspraken die ik met mijn vrouw had. Dat ik zou doen en dat is wat ik afmaak. En vele mensen denken: Ja, waarom heb je die tatoeage gezet van je vrouw op mijn op borst? Geen enkele vrouw gaat met je zijn. Nee, ik ben. Niet dat iedereen weet het, maar de mensen die me kennen weten dat als ik wel eens iets zeg, dus als Ruben iets zegt, doet hij het. Ik heb mijn vrouw beloofd dat op het moment dat, ik, dat ze mijn kind geeft, dat ik een tatoeage van haar zet. Want ze had het erover: Ja, je hebt je vader gezet, wanneer ga je hem meezetten? Toen zei ik: als je, een kind, als je mijn kind geeft, right? Zeg ik mijn kind te geven. Ze is er helaas niet meer, maar ik heb mijn belofte. Uh, uh, weet je? Ik ja. heb me gehouden aan mijn ja. belofte. En zo zijn er nog heel veel dingen die we elkaar hebben beloofd in het huwelijk. Dus ik ga gewoon rustig het, het, het lijstje af. Oké, okay, ja. okay, tot slot wel eens. Het was een lekker vlotte babbel omtrent je boek. En eigenlijk wat je, wat je mee wilt geven aan de samenleving, maar met name ook de gezondheidszorg. Wat is je boodschap tot slot naar de samenleving toe? Um, mijn boodschap is, is dat we um, echt moeten stoppen met die krabbenmentaliteit. mentaliteit. Echt. Ik, ik, ik, weet niet. ik weet dat het is makkelijk om naar me te kijken. Kijk, zoals je jongens maar toch. Dat je big maar. zonder dat kan jou. En ik, ik, ik, ik denk dat ik het dat ik diezelfde look heb voor bepaalde mensen. Ze kijken naar me en ze judgen me aan zonder dat ze met me gesproken. En pas als ze ooit eens me leren kennen, zeggen ze, hé, hey, nou, ah man, die zien, a... nou, dan treffen ze maar, love op boy. En, en, en vaak nog krijg je de gelegenheid niet dat iemand je echt op zo'n manier leert kennen. Dus ik begrijp nu dat ik een bepaalde uh, aura heb, waar mensen gewoon een, een, een bepaald beeld hebben, totdat ze me leren kennen. Right? Dus het uh, advies dat ik wil geven is, is, is als je in de gelegenheid bent om mijn boek te kopen, koop het, lees het, begrijp het en, en, en speel het door. Right? En probeer gewoon een, een, een, een de beste versie te zijn van jezelf. Dat is voor mij belangrijk. Ja, dus probeer uh, gewoon de beste versie te zijn van jezelf elke dag en, en, en, en laat toch gewoon echt elkaar poweren. Right? Laten we niet overkomen weer buiten willen van, ach, kijk, je zijn die Surinamers zijn weer bezig. Right? Toch? Ik wil niet behoren tot zo'n Surinaamse groep. Ik ben Surinamer en ik schaam me toch, wanneer ze zo praten. Ik kan ze niks zeggen, want het is waar. Right? Ik denk dat we, ik wil me distancieren van, van dat soort mensen. Right? Dus oh, wees niet zo'n Surinamer, wees een Surinamer die oprecht vooruit wil komen. Dat is mijn boodschap. Duidelijke taal, zo hebt u het gesprek gehoord hier uh, met Ruben, wel eens acteur, schrijver. Uh, Migado Aboy. Wat doe je nog meer? Je bent acteur, schrijver. Ja, ik ben vader, is dat en, en, en, en. Wacht hier, je hebt ook een masala masala iets. Ai, ai, ai. ai. Dus, een pinpas iets. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, oh ja. Uh, tegenwoordig in Suriname uh, zijn mensen op zoek naar alternatieven. Toen ik in Nederland was met Cheryl, drap je mijn ei op en daar zag je de mogelijkheden. ...kaart kan komen op een hele makkelijke manier, right? En dat is WISE. WISE.com geeft je access naar een bankrekening, een Nederlandse bankrekening, Amerikaanse bankrekening. Dus niet die Surinaamse, Nederlandse of Amerikaanse echt Echte IBAN rekening, waardoor je geld kan ontvangen van het buitenland, van websites. Je, als, je, als je voor een bedrijf in, in Nederland of Amerika werkt, dat ze gewoon daarop starten en dan kan je met die Visa-kaart gewoon in Suriname of als je in het buitenland bent of online gewoon betalen. En ik, heb, ik, had, ik had moeite mee om aan eentje te komen. Maar ik heb inmiddels uh, een samenwerking toch? en ik heb een model gevonden om toch uh, het in elkaar te zetten. Zodat je toch aan een, een, een kaartje komt. En als, de mensen, als je nu kijkt en je zegt van hey, ik heb ook zo'n rekening nodig. Contact me op 716 1248. Stuur me een appje en dan ga ik je in instructies geven hoe of wat en wat het allemaal kost. En dan rekening. Alston Sanayong is signing out. We waren hier in uh, Babylon waar we het gesprek hadden met Ruben Welles. Ik zou zeggen, uh, lees dat boek. En het gaat eigenlijk niet om dat boek. Hij zegt, go about the message. Ja, the message. En dat zijn heel wat mensen die rondlopen met kanker. En, en mensen die misschien nu op dit moment een knobbel voelen of dergelijk iets. Trust me, go and check it. En uh, ja, heb je belief in de gezondheidszorg van Suriname? Dat laat ik over aan nu. Alston Sanayong is signing out ik wil daar komen ik ben daar hier als een raar. Wanneer je teken, we golven na cultuur te zijn. Van Sabakan, ja. voor Zolukubchiniu, Kulturu Njonsu Pas te vastratis resbuntu, Undeba Niu Sadef Arkinaniu, Kulturu Njonsu Pas te vastratis resbuntu, Syurina me zo'n hele klan Makoudepchi elek wan